Als je de som van twee of meer getallen moet uitrekenen, dan moet je die getallen bij elkaar optellen. Gelukkig zijn er genoeg handige manieren om te gebruiken en ik zet er een paar op een rijtje. De eerste handige manier maakt gebruik van het feit dat je bij optellen de getallen mag omdraaien. 5 plus 2 is immers hetzelfde als 2 plus 5. Zelf vind ik een groot getal plus een klein getal makkelijker dan andersom. Dus de som 7 plus 128 kan ik omdraaien naar 128 plus 7, wat ik zelf makkelijker uit te rekenen vind. Het volgende handigheidje is aanvullen. Bij aanvullen neem ik een stukje van het ene getal en dat stop ik bij het andere getal. Daardoor maak ik de som makkelijker voor mezelf. Dus bijvoorbeeld de som... 59 plus 27, dan haal ik 1 van de 27 af en doe ik beide 59. Dan krijg ik de som 60 plus 26. En die vind ik een stuk makkelijker. Een derde handigheidje is splitsen. Bij splitsen doe je de som niet in één keer, maar juist in stapjes. Dit kan op heel veel verschillende manieren. Neem de som 28 plus 34. Eén manier om te splitsen is... 28 plus 30 plus 4, dat is 58 plus 4, dat is 62. Maar het kan ook nog op meer uitgesplitst. 28 plus 34 is ook 20 plus 30 plus 8 plus 4. Dat is 50 plus 12 en dat is dus 62. Splitsen kan dus op veel verschillende manieren. Een laatste handigheidje is schakelen. Dit is vooral handig als je meerdere getallen bij elkaar op moet tellen. Bijvoorbeeld de som. 57 plus 13 de som. De 13 en de 56 zijn samen 70. Dan krijg je dus 70 plus 26. We hebben nu gezien dat je makkelijk kan optellen als je handig kan rekenen. Natuurlijk zijn er nog veel meer handigheidjes. Heb je zelf nog een handige manier bij optellen? Laat het ons dan vooral weten. Niet alle sommen zijn op een handige manier uit te rekenen. Soms moet je de verschillende getallen onder elkaar opschrijven om ze op te kunnen tellen. Dit kan op verschillende manieren. Van twee manieren hebben we in een aparte video uitgelegd hoe je dit kan doen. We hopen dat je met deze handige manieren sneller leert rekenen. Vergeet ons niet te liken, te delen en te abonneren. En graag tot de volgende keer.